In deze paragraaf gaan we weer kijken naar gevangen deeltjes. Maar deze keer zitten de deeltjes niet in een oneindig diepe put, maar in een eindige. Dit betekent dat de deeltjes die in zo'n eindig diepe put gevangen zitten, wel zouden kunnen ontsnappen, als ze genoeg energie hadden. Een deeltje dat niet genoeg energie heeft zal nooit uit de put komen, maar een deeltje dat wel genoeg energie heeft wel. Als je bijvoorbeeld in een 3 meter hoge holle buis staat, lukt het makkelijk om een bal uit de buis te schoppen. De bal heeft dan genoeg energie om uit de buis te komen. Maar als de buis ineens 50 meter hoog wordt, lukt dat niet meer zo makkelijk. De bal heeft dan niet genoeg energie om uit de buis te ontsnappen. De potentiële energie die de bal nodig heeft, is groter dan de hoeveelheid kinetische energie die jij de bal kan geven. En de bal is dus gevangen. Net als jij trouwens. Maar de bal en jij zouden niet gevangen zitten als jullie quanta waren. Dan zou je namelijk dwars door de buis heen kunnen tunnelen. Maar hoe kan dat? Dit is te verklaren met het feit dat kwanta zich zowel als deeltjes als als golven kunnen gedragen. Tot nu toe hebben we twee soorten golffuncties van kwanta bekeken. Lopende golven van vrije kwanten en staande golven van gevangen kwanta in een oneindig diepe put. In een eindig diepe put heeft een kwant nog steeds gewoon een staande golf als functie, maar aan de randen van de put gebeurt er iets heel raars. Omdat het kwant buiten de put meer potentiële dan totale energie heeft, verandert de golffunctie daarin een e-macht. Oftewel een exponentiële functie. Als je de golffuncties en de exponentiële functie op elkaar aansluit, krijg je een vreemd gevormde waarschijnlijkheidsverdeling. Het vreemdste hieraan is dat er dus wel een kans is dat je het deeltje buiten de put vindt. Omdat de waarschijnlijkheidsverdeling daar niet nul is, maar een exponentiële functie. Het kwant graaft als het ware een tunneltje door de put heen naar buiten. En als jij in de bal kwanten waren, konden jullie met een beetje geluk gewoon ontsnappen. De reden dat we geen geweldig probleem hebben met uit de gevangenis tunnelende gevangenen is dat dit, net als bijna alle andere kwantummechanische processen, niet in de macroscopische wereld voorkomt. De kans dat er een kwantunnel wordt namelijk kleiner als het kwant zwaarder is, als de barrière waar het kwant doorheen tunnelt dikker is en als het verschil in potentiële energie en kinetische energie groter is. En in de kwantumwereld zijn we allemaal ontzettend zwaar, de barrière is ontzettend dik en het verschil in energie ontzettend groot. En daarom is de tunnelkrans praktisch nul. Maar hoe kan tunneling eigenlijk? Als een kwant door een barrière heen gaat waarvoor de potentiële energie die het kwant nodig heeft... groter is dan zijn kinetische energie, dan wordt de wet van het behoud van energie toch gebroken? Niet helemaal. En dit komt door de onbepaaldheidswet van Heisenberg. Daar zijn namelijk meerdere versies van. Behalve delta x keer delta p is groter of gelijk dan h gedeeld door 4pi... heb je namelijk ook delta e keer delta t is groter of gelijk aan h gedeelde 4pi. Met delta E is de onzekerheid in energie en delta T de onzekerheid in tijd. Met andere woorden, je kan de wet van het behoud van energie wel breken, als je dat maar heel snel doet. En dat is precies wat er gebeurt met tunneling. Tunneling heeft ook praktische toepassingen. Een voorbeeld hiervan is de STM, oftewel Scanning Tunneling Microscope. Zoals de naam al zegt, is dit een microscoop die dingen scant met behulp van tunneling. Met zo'n soort microscoop kan je veel gedetailleerdere plaatjes maken dan met een lichtmicroscoop of een elektronenmicroscoop. Met een STM kan je namelijk individuele atomen in beeld brengen. Maar hoe werkt dat? Een STM bestaat eigenlijk uit een stroomkring met een paar speciale onderdelen. Behalve een stroombron en een amperemeter bevat de stroomkring ook een hele scherpe naald en natuurlijk het preparaat, hetgeen dat je wil bekijken. De naald wordt heel dicht bij het preparaat gebracht, op maar een paar nanometer afstand door de elektronen van de naald naar het preparaat gaan tunnelen. Met de ampèremeter kan je vervolgens heel nauwkeurig de afstand van de naald tot het preparaat bepalen. Want hoe groter de afstand, hoe kleiner de kans dat elektronen overtunnelen en dus ook hoe kleiner de stroom. Je kan die afstand zelfs zo nauwkeurig bepalen dat je de bolling van afzonderlijke atomen in beeld kan brengen. In het kort, kwanten kunnen door schijnbaar ondoordringbare barrières heen tunnelen, omdat de golffunctie in zijn barrière verandert in een E-macht. Dit is niet in strijd met de wet van behoud van energie vanwege de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Een praktische toepassing van tunneling is de STM.